Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Genade is Gods kracht om te leven op die manier waarvoor Hij jou geroepen heeft te leven. Echter, God schenkt ons niet de genade om buiten zijn wil om te leven. Als hij ons laat weten om iets niet te doen en we doen het toch, zullen we het pijnlijk verlies van zijn zegen ervaren. Genade is gelijk aan toerusting. God schenkt ons genade zodat we toegerust zijn om zijn roeping op ons leven te volbrengen. Wanneer we verkiezen onze eigen ding te doen, staan we op onszelf. Maar wanneer we zijn leiding volgen, dan zal hij altijd voorzien in de genade en de energie om datgene te doen waarvoor hij ons heeft geroepen. Het beste deel is dat alhoewel we er wel voor moeten kiezen om zijn genade te ontvangen, we niets hoeven te doen om het te verdienen. Als je ervoor kiest om Gods roeping te volgen, staat hij klaar en is bereid om je te helpen. Jezus is gestorven om je zonden te bedekken, opdat je rechtvaardig voor God kunt wandelen, met toegang tot de Heilige Geest die je door het dagelijkse leven heen kan navigeren. Ik spoor je vandaag aan om ervoor te zorgen dat je in de positie bent om zijn genade en toerusting te ontvangen. Wanneer je nog je eigen weg gaat, vertel God dan dat je Hem wilt volgen en vraag Hem om zijn hulp. Hij zal altijd trouw zijn genade aan jou blijven schenken. Laten we samen bidden. Heilige Geest, ik kan niet succesvol leven zonder uw genade in mijn leven. Ik wil uw roeping volgen en vraag u mij te helpen om elke dag te leven op de manier zoals u wilt.